Het werk van een docent bestaat niet alleen uit het doorwerken van een lesprogramma. De docent moet er ook voor zorgen dat leerlingen echt iets leren. Maar hoe ze nieuwe kennis tot zich nemen is voor iedere leerling anders. Sommigen hebben behoefte om hun opdrachten te maken op een creatieve en artistieke manier. Sommigen hebben liever een traditionele methode met een vaste structuur. Sommigen hebben misschien de voorkeur om alles met de hand te schrijven, zoals in de goede oude tijd. En sommigen kunnen zich het beste uiten als ze hun verbale vaardigheden mogen gebruiken. Zo ga ik mijn opdracht maken. Er zijn heel veel manieren om te leren. Geeft u uw leerlingen deze kans?